Tijdens de rekenles stel je ook vast heel veel vragen aan jouw leerlingen. Vragen stellen is een heel goed middel om de leerlingen eens flink aan het denken te zetten en ook echt te goed te laten leren. Maar welke vragen stel jij nu eigenlijk? Ik neem je tijdens deze workshop mee in het stellen van goede rekenvragen. En op die manier kun jij het denken van de leerlingen echt stimuleren. Vind jij dit een interessant onderwerp? Dan zie ik jou heel graag op het Nationaal Onderwijs Congres tijdens mijn workshop.